We hebben vaak het idee dat de keuzes die we maken het resultaat zijn van bewuste gedachten en overwegingen. We hebben allemaal een eigen wil en we zijn immers niet zomaar te beïnvloeden, toch? Helaas. Reclamemakers, marketeers en illusionisten die weten het al lang. Onze keuzes zijn verbazingwekkend gemakkelijk te beïnvloeden. Uit onderzoek blijkt dat er verschillende manieren zijn om iemand zijn keuzes te beïnvloeden. Neem bijvoorbeeld het knikkerexperiment. Als je iemand vraagt een knikker te pakken uit een schaal met veel rode knikkers en maar een paar blauwe knikkers, dan is de kans groot dat diegene een blauwe knikker pakt. We zijn geneigd graag dingen te willen hebben die schaars of uniek zijn. Iets schaars of uniek laten lijken maakt dus ook dat wij dat aantrekkelijk vinden. Ander voorbeeld. Heb je wel eens een lot gekocht voor 10 euro en was je dan blij dat er een prijs van 5 euro viel? Dat is knap toch? De loterij kan je het gevoel geven dat je iets hebt gewonnen terwijl je per saldo 5 euro hebt verloren. Het idee en het blije gevoel dat je iets gewonnen lijkt te hebben kan ervoor zorgen dat je nog een lot koopt. En zo zijn er nog meer manieren om de keuzes van mensen te beïnvloeden. Op internet kan dit nog gemakkelijker en dat komt omdat bedrijven alles van je weten. Stel dat ik weet dat je al een tijdje op zoek bent naar nieuwe blauwe gimpen. Dan bied ik er toch gewoon een paar aan met 30% korting. Het is de laatste paar, wees er snel bij. Eerlijk. Ben je ooit ingetrapt? Ik wel. En dit is allemaal natuurlijk nog redelijk onschuldig, deze voorbeelden. Het wordt ingewikkelder als de beïnvloeding gaat over het vormen van je mening of over je stemgedrag. Daarom, blijf kritisch, blijf mediawijs.